Scheidt uw bedrijf al afval? En weet u eigenlijk of dat al goed gaat? Of dat het beter kan? Hoe beter uw bedrijf afval scheidt, hoe meer waardevolle grondstoffen wij kunnen gebruiken voor de productie van nieuwe materialen. En hoe lager de CO2-impact van uw bedrijf. Daarom geeft onze EcoScan grip op uw afvalstromen. Hoe werkt de EcoScan? Op afgesproken momenten komt een van onze Zero Waste specialisten bij u langs. Die controleert het afval in uw Eco-units en geeft u gedetailleerd inzicht in hoe het scheiden op dit moment gaat. Met de Eco-Scan vergelijkt u de afvalscheiding van verschillende afdelingen en periodes met elkaar, koppelt u gemakkelijker en leuker terug aan medewerkers welke impact hun inzet heeft en gaat u aan de slag met tips en verbeterpunten Bijvoorbeeld via onze programma's voor gedragsverandering. Zo helpen we u om beter en makkelijker afval te scheiden. Leuk om te weten, bedrijven die afval gaan scheiden hebben al in het eerste jaar tot 20% minder restafval. Ga naar prezero.nl slash eco voor meer informatie. Prezero